uh, als kleine zelfstandige dan ben je een van de kruimels in de in de organisatie en zul je eigenlijk een beetje zelf je weg daarin moeten vinden uh, als, als partner van een festival of, of in een grote organisatie. Uh, word je meteen meegenomen in alle processen die spelen tijdens zo'n festival uh, is de voorbereiding duidelijk veel langer, maar zijn er ook veel meer regels en, uh, en zaken waar je rekening mee moet houden. Als je geluk hebt word je gevraagd door de uh, organisatie om daar uh, als uh, als kleine ondernemer koffie te verkopen uh, wat uh, vaker ...is dat je jezelf aanbiedt bijvoorbeeld. Er zijn events uh, geweest waar ik op toeleg... Uh, ...en dat zijn meestal events met weinig bezoekers... ...of waar het heel mooi weer was... ...waardoor iedereen bieren ging drinken... ...en ijs ging eten in plaats van koffie drinken. Ik probeer altijd wel goede afspraken te maken met de organisatie daarover. En ik probeer ook in te schatten wat de kans is dat, dat je daar veel koffie kan verkopen. Dan noem ik dat coffee-minded publiek op een festival. Als ik kiet draai en uh, we hebben laatst een berekening doorgevoerd, hebben we alle uren die we aan, aan een event besteden van preproductie tot, uh, tot het sturen van een factuur, hebben we doorberekend en er bleven niet eens een tientje per uur over. Nee, nee daar word je niet rijk van. Wel gelukkig.